Merk je dat je ook vaak een hele hoge standaard hebt als het om jezelf gaat? Ja! Hallo, ik ben Marcelle. En ik ben echt altijd vrolijk. Ja, ik ben ook altijd gewoon ontspannen, weet je wel? Ik maak me echt nergens druk om. Geef trainingen help ik mensen. Ik ben dus heel slank en fit. Daar hoef ik eigenlijk niks voor te doen. Zo ben ik gewoon geboren. Ik zou niet eens weten hoeveel Facebook vrienden ik heb. Ik heb echt al heel veel bijzondere dingen meegemaakt in mijn leven. Wat? Iets tussen mijn tand? Dat kan helemaal niet. Ik eet nooit. Als je veel bezig bent met van alles nastreven, dan kan dat je nog wel eens in de weg zitten. Het zorgt er namelijk ook voor dat je heel veel dingen ziet die nog niet goed genoeg zijn. Maar ja, hoe verander je zoiets? Ik heb drie stappen voor je. Stap 1. Zie wat er in je omgaat. Leer je eigen gedachten kennen, die gaan over dingen nastreven. Stop Wees er oké okay mee dat dit is wat je denkt. Als je namelijk wil dat je hiermee stopt, dan creëer je nog een regel, dat je geen hoge verwachtingen mag hebben van jezelf. En dan zie je dus ook nog meer wat je niet goed doet. Stap 3. Daag jezelf uit door af en toe je ritme te doorbreken. Ja, hallo. Ik heb me ingeschreven voor de TRX Hot Fusion App Workout van half 1. Maar ik ben ziek. Helaas. <coughs> Op deze manier bewijs je jezelf dat je ook goed genoeg bent zonder altijd aan dit regeltje te moeten voldoen. Dus, alle gedachten die jij hebt over de dingen perfect willen doen, zijn oké. Okay. Zie alleen dat dit is wat je denkt, lach er misschien eens om en... Probeer ze niet altijd serieus te nemen.